In deze video laat ik zien welke nieuwe update je kunt verwachten bij Whiteboard. Whiteboard is een app die je onder andere kunt gebruiken binnen een Teams vergadering of les. En verder is het ook nog een app die je kunt installeren, kunt downloaden vanuit de Windows Store. En dan heb je de app die je hier ziet. In deze app staat de aankondiging nu, nieuwe app binnenkort beschikbaar. Uh, die zal er uiteindelijk hetzelfde uit gaan zien als wat je nu al in Teams kunt vinden. Dus ik laat hier even in een Teams vergadering zien hoe dat er nu uitziet. Als je je scherm deelt, dan kun je de Whiteboard app daar starten via Microsoft Whiteboard. Deze open ik nu. Je krijgt dan een wit scherm. Een wit uh, uh, ja, blanco canvas, eigenlijk, oneindig groot, waarop je kunt tekenen, kunt schrijven. Uh, kunt typen, uh, allerlei vormen en zaken kunt toevoegen. En uh, daar zijn dus wat nieuwe zaken aan toegevoegd, uh, die ik zo laat zien. Eerst moet je een keuze maken, wil je samenwerken of wil ik alleen maar iets uitleggen. In dit geval kies ik voor samenwerken. Um, en wat je meteen al zult zien is, het was altijd zo dat onderaan in het beeld, daar stond een lange uh, ja, een menubalk. Met onder andere de pennetjes die je hier ziet. Maar eigenlijk is het tekenmenu is al losgekoppeld van de andere opties die je daar vond. Dus bovenaan vind je nu de pennen waarmee je kunt schrijven, waarmee je kunt tekenen. Je kunt hier nog steeds kiezen voor een bepaalde kleur. En als je twee keer op de knop klikt kun je ook de kleur aanpassen, de dikte aanpassen. En wat nieuw is, is dat je hier ook nu pijltjes kunt toevoegen. Dus je kunt bijvoorbeeld hier ook, een. Uh, als je nu iets gaat tekenen, dan zal die... Aan het eind van de tekening, de streep die je zet, zal die meteen een pijltje maken. Dus dat is in ieder geval al een van de nieuwe functies die bij het tekenen zit. Uh, verder zit daar nog steeds ook het gummetje bij, dus je kunt ook zeggen van ik haal deze zaken weer weg. Dus dat is het tekenblokje, dat is wat kleiner geworden, maar zodra je eigenlijk twee keer klikt op, uh, op zo'n pennetje, dan zul je meteen zien dat daar heel veel functies dus, uh, onder te vinden zijn. Dus hier kun je alle kanten mee. Um, en aan de linkerkant, dat is eigenlijk de grootste verandering, daar zie je nu een wat groter menu waarin je ook heen en weer kunt bladeren en daarin vind je onder andere nieuwe functies zoals uh, uitgebreide notitiemogelijkheden, maar reacties bijvoorbeeld en een hele belangrijke, de schablonen. Ik loop er even een paar bij langs. Allereerst notities. Je had altijd al de mogelijkheid om een post-it uh, toe te voegen, dus uh, klik ik op zo'n uh, knopje. Dan opent hij een post-it en dan kun je hierin de tekst bewerken. Je kunt hem ook een ander kleurtje geven, je kunt hem weggooien. En met de drie stippeltjes hier kan je tegenwoordig ook naar de voorgrond of de achtergrond. Dus dan kun je er nog overheen bijvoorbeeld met uh, je, teken, uh, je tekengereedschap. Dus dat is ook weer een nieuwe functie die zit bij de drie stippeltjes, bij een vorm die je toevoegt. Maar wat ook nieuw is dat er notitie rasters zijn in verschil verschillende kleuren. Uh, als ik op die klik en ik uh, klik ergens op het scherm, dan zie je dat er meteen een veel groter raster verschijnt. En dit is dus heel goed om in samen te werken, om te brainstormen. Bijvoorbeeld, uh, iedereen kan in zijn eigen uh, post-it iets typen. Je kunt hier bovenaan ook een onderwerp uh, aangeven. Je kunt nog een notitie toevoegen, dan zet hij er gewoon weer eentje bij. En je kunt met je wieltje... Uh, kun je scrollen in en uitzoomen om het groter en kleiner te maken. En je kunt zo'n heel veld ook als geheel oppakken en heen en weer schuiven over je bord. Dus dat waren de notities. Nu ga ik met het pijltje wat hier staat terug naar het hoofdmenu. En dan heb je hier de functie tekst. Eigenlijk is die niet veranderd. Je klikt ergens in het scherm en je kan hier een tekst intypen. Dus dat is op zich niet heel ingewikkeld. Je kan de tekstkleur nog aanpassen. Je kan de tekst verwijderen, maar ook hier weer die drie stippeltjes, zodat je de tekst naar de voorgrond of naar de achtergrond kan plaatsen. Dus dat is wel een extra mogelijkheid nu bij tekst. Dan de, het onderdeel vormen. Bij vormen zie je dat daar eigenlijk voor een deel weer dezelfde staan, maar er zijn er wat meer. Ook staan hier weer pijlen bij. En er zijn wat andere vormen, zoals een buis is hier toegevoegd, een ruit. En ook een stippellijn. Dus dat zijn weer nieuwe vormen die je hier kunt toevoegen. Als je ergens op het scherm klikt, dan maakt hij een vorm. En die kan je groter, kleiner maken. En je kan hem ook uh, oppakken, uh, verplaatsen. Dus in het midden van de vorm gaan staan en dan heb je hem versleept. Van de kleurtje geven. Dit staat, uh, je hebt ook nog een randkleur tegenwoordig. Dus je kunt hem echt nog veel meer aanpassen dan al was bij vormen. Maar dat is dus ook iets wat uitgebreider is. Dan een hele leuke, denk ik, die vooral interessant is als je met meerdere mensen tegelijk uh, gaat uh, stemmen op bepaalde voorstellen of uh, aan wil geven waar je over wil doorpraten bijvoorbeeld. Je kan nu een reactie toevoegen en die reactie bestaat eigenlijk uit een aantal van die emojis. Uh, zoals bijvoorbeeld het duimpje omhoog. Stel iemand heeft op deze post iets heel uh, nuttigs gezet, dan zet je daar een duim bij. Uh, iedereen die op dit bord, uh, een bord uh, meedoet, die kan ook hier uh, die reacties toevoegen. Uh, heb ik een vraag bij een bepaalde post-it, dan kan ik een vraag toevoegen. En zo kun je dus uh, die verschillende icoontjes kun je toevoegen bij de knop reacties. Dat is erg interessant, met name tijdens een brainstorm uh, of vraag en antwoord sessie. Dan uh, afbeeldingen. Als je op afbeeldingen klikt, dan kun je een afbeelding vanaf je eigen uh, OneDrive kun je toevoegen vanaf je eigen pc of laptop. Op zich is dat niet veranderd. Uh, en die afbeelding die kun je dan ook weer naar de voor- of de achtergrond verplaatsen, zodat je er ook eventueel nog overheen kan tekenen. En als laatste, en dat vind ik zelf eigenlijk wel de mooiste oplossing, uh, dat, is, dat zijn de schablonen. Die waren er al. Maar er zijn er veel meer bijgekomen. Je ziet hier nu uh, alle, voor allerlei mogelijke uh, ja, onderwerpen waar je het over, of, of aanpakken die je tijdens een vergadering of een les hebt, uh, heb je hier een uh, schabloon. Nou is het wel zo dat de schablonen nog Engelstalig zijn, dus uh, de tekst de uitleg erbij is in het Engels. Maar stel je gaat met een groep brainstormen, dan zie je hier dat er wat verschillende vormen zijn om dat in te doen. Dit is een, uh, een vorm die je zo hup erin kunt plakken. Je ziet ook dat die uh, ja, behoorlijk uh, groot is wel. En in zo'n uh, formulier kun je dan weer ook uh, eventueel nieuwe uh, stickertjes plakken. Dus notities. Je kunt hier ook zelf weer in, uh, op een nieuwe notitie inplakken. En dat zou iedereen dus kunnen doen. Je kunt deze kopjes hier aanpassen. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld over een aantal onderwerpen uh, met elkaar brainstormen en daar ideeën bij plakken. Dus dat is een leuke manier om, uh, om dit vorm te geven. Nog wat andere schablonen die erbij staan. Ik uh, ga even weer een nieuw stuk van mijn bord, wat oneindig groot is, hiervoor pakken. Uh, Probleemoplossing bijvoorbeeld. Uh, je kan uh, hier werken. Met uh, ja, gap analysis, rose, thorn, bud. Het zijn Amerikaanse termen, maar kijk gewoon zelf even wat voor jouw uh, probleemoplossing, welke aanpak het beste werkt. Uh, dus dit zijn wat voorbeelden van de verschillende mogelijkheden om samen op een bord te werken. Nou staat hier tenslotte nog uh, het plusje van maken. En je ziet dat dat eigenlijk alleen maar dit schermpje heen en weer of uit en aanzet. Dus ik klik hier dat kruisje weg bijvoorbeeld. En hier moet ik dan op dat plusje klikken om het weer zichtbaar te krijgen. Dus het kan zijn dat je dit vervelend vindt dat het in beeld staat. Dan kan je dus altijd nog zeggen van ik klik dit hier even weg en ik klik op het plusje om het weer terug te krijgen. Dus nieuwe functies in whiteboard. Binnenkort is dus ook te verwachten in de Whiteboard app die geïnstalleerd is uh, onder Windows, uh, maar in ieder geval nu al te gebruiken binnen een Teams vergadering of les.